Hallo, ik ben Merel Smedes, eigenaar van Communicatievogel. En vandaag wil ik het met je hebben over het veranderen van je naam op Facebook. Oh my god, soms is het zo'n krim. Je hebt gewoon bedacht van, ik moet een andere naam. Ik heb een spelfout gemaakt. Ik moet een naam die aantrekkelijker is voor mijn doelgroep. En Facebook zegt, nee, nee, mag niet. Kan niet gebeuren. Waar ligt dat nu aan? Hè? Heel veel mensen denken van, als ik een bepaald aantal fans heb, dan lukt het niet meer. Of als ik uh, een hele andere naam heb, dan lukt het niet meer. Maar dat is allemaal gelukkig niet het geval. Het gaat je lukken om je Facebook-pagina naam te veranderen. Soms moet je even wachten. Hè? Dan zeg, zet Facebook je de wachtlijst. En dan kun je gewoon helemaal niks. Echt super vervelend. Kun je gewoon bij Facebook aangeven. Bij het vraagtekentje boven in beeld: er is iets mis. Namelijk: ik kan mijn naam niet veranderen. En ik wil het. Ik wil mijn naam veranderen. Hoe? Oké, okay, nou. Kleine veranderingen, zoals even het verbeteren van een spelfout, dat gaat vaak heel eenvoudig. Hè? Je gaat gewoon naar het infogedeelte van je pagina en bij de naam klik je op wijzigen en je typt gewoon in wat je wil dat het is. Dus dat valt nog wel mee, hoe moeilijk dat is. Ook bij een klein aantal volgers gaat het veranderen van je naam nog vrij eenvoudig. Maar op een gegeven moment heb je wat meer volgers en dan gaat Facebook toch moeilijk doen, want ja, al die volgers kunnen zomaar in verwarring raken, dat jouw naam opeens anders is en... Weet ze dan nog wel wie ze volgen. Misschien hebben ze niet meer door dat jij het bent. Dat is iets wat Facebook graag goed wil hebben voor de volgers. Want ze verdienen natuurlijk aan dat zoveel mogelijk mensen Facebook gebruiken. En als Facebook verwarrend wordt, gaan ze weg. Een grote verandering wordt dus al wat lastiger. Hè? Heb, je, heb je gewoon meer, zeg maar veel meer volgers, dan wordt het lastiger. Ga je je naam compleet veranderen, dan wordt het ook lastig. Zo heb ik bijvoorbeeld een klant. Uh, die had... Uh, uh, die had Iets van 40.000 volgers op dat moment, vrij grote regionale klant was dat. En die zei van, oké, okay, onze doelgroep, uh, wat we bereiken met ons, uh, met ons product, met onze dienst, is niet helemaal wat we willen. Uh, het, het knapt mensen ook af, dus we moeten onze hele naam veranderen, zodat die meer aanspreekt. Dus die hebben een hele naam veranderd, maar die hadden dus 40.000 volgers. Dus Facebook zei van, eh, mag niet, te grote naamsverandering, te veel volgers, gaat niet gebeuren. Nou, dus die klant belde mij van, oh god, wat moet ik doen? En ik zeg, nou, je kunt misschien stapsgewijs, dat je je oude en nieuwe naam doet en dan daarna de oude naam weghaalt. Uh, uiteindelijk ga, gaf ze ze aan bij Facebook van, nou, ik ben het er niet mee eens, dat ik het niet kan wijzigen, wat moet ik doen? En toen moesten ze dus laten zien, omdat ze zo'n groot aantal volgers hadden en omdat ze dus ook bekend waren, dat ze niet alleen op social media bezig waren met de naamsverandering, maar ook gewoon in het echte leven. Dus... Ze moesten persberichten laten zien waarin ze dus aan de regio vertelden of aan het land van hé, hey, we hebben een andere naam gekregen. Dus persberichten moesten ze kunnen laten zien aan Facebook. He, dus ook als bewijs dat het allemaal goed is en dat iedereen op de hoogte is, dat de naam veranderde. Um, als je dus een nee krijgt, kun je bij Facebook aangeven van hey, hé, ik ben het hier niet mee eens. En dan geeft Facebook bij jou aan wat je moet doen. In dit geval was dat in ieder geval het geval. Dus ik wil je heel veel succes wensen met het veranderen van je facebook pagina naam. Uh, ik snap dat het heel belangrijk voor je is. Um, vooral als je een spelfout erin hebt of zoiets. Dus geef niet op. Kijk gewoon wat zijn de eisen van Facebook. Geef ze het ergens aan. Als, je, als ze nee zeggen kun je ergens op klikken van ik ben het er niet mee eens. En dan geven ze vaak een stappenplan van wat je moet doen. Heb je dus heel veel volgers, zeg maar in de tienduizenden. Uh, zorg ervoor dat je een persbericht geschreven hebt met je naamsverandering. Waarin je uitlegt waarom je je naam verandert. Hè? Misschien omdat je het gewoon leuker vindt. En dan uh, zegt Facebook al vrij snel van oké. Okay, dus je moet hem ook nog even naar de lokale media sturen. Maar zo krijg je een mooie combinatie van social media en het echte leven. En dat werkt uiteindelijk gewoon het beste. Heel veel succes!